Nou, als we het radicaal anders doen. LOC Waardevolle Zorg verbindt en is een maatschappelijk platform. Met een heleboel mensen bouwen we aan waardevolle zorg. Waarbij niet de regels, maar waar de mens centraal staat. Luister maar. Ik ben Tom van Woerkom en ongeveer vijf jaar ben ik betrokken bij LOC Waardevolle Zorg. Een netwerk van mensen dat zich inzet voor betere zorg. Voor mij is betere zorg zorg die aansluit bij wat mensen echt nodig hebben, zodat zij hun leven kunnen leiden op een manier die bij hen past. En waarom zet LOC zich daarvoor in? Omdat we eigenlijk zien dat zorg vooral wordt georganiseerd vanuit geld en systemen en regels en veel minder vanuit de mens zelf. Bij LOC vind ik allemaal mensen die zich daarvoor inzetten, voel ik me thuis en zie ik dat er iets ontstaat wat de zorg echt kan verbeteren. Bij LOC proberen we de zorg op twee manieren te verbeteren. Door het opstarten van vernieuwingsbewegingen in de verpleeghuiszorg, in de GGZ, in de jeugdzorg. Maar ook door het ondersteunen en adviseren van cliëntenraden die invloed uitoefenen op besluiten van zorgorganisaties. En mensen die zorg hebben vertegenwoordigen. En wij ondersteunen en adviseren hen zodat ze die rol zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Niet door te adviseren en in te stemmen met elk beleidstuk wat een bestuurder heeft... maar door vooral hen te ondersteunen in wat zie je in de praktijk... wat vind je daarvan, wat kan daar beter in... en hoe geef je dat over aan die bestuurder. Ik ben Trace Flapper, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Noorderbreedte... een grote zorgorganisatie in Friesland. Dat doe ik sinds anderhalf jaar. Al mijn hele leven ben ik betrokken bij medezeggenschap, op welk vlak dan ook maar. In een studentenraad, in een ondernemingsraad, in de politiek en nu als lid van een cliëntenraad. De cliënt staat centraal, is wat iedere bestuurder, iedere verzorgende, iedere verpleegkundige in haar of zijn mond neemt. Maar ik zie het anders. Het zijn de organisaties, het is het geld, het zijn de structuren, het zijn de beroepsafspraken die leidend zijn. En wat ik graag zou willen, is dat wat Noorderbreedte hoog in het vaandel heeft, een waardevolle dag. En ik geef ze alle lof dat we dat ook echt waar gaan maken vanuit het hart, vanuit de cliënt met een luisterend oor. Zodat een waardevolle dag voor die persoon ook echt een waardevolle dag is. Dat ook al heb je een beperking, ook al ben je ziek, ook al ben je oud... dat ook jouw leven een betekenisvol leven is. Ik ben Eva van Selm en ik werk vier jaar bij Topaas, een zorgorganisatie in Leiden en omgeving. En al vier jaar ben ik verbonden aan de beweging Radicale Vernieuwing van regels naar relaties. Van regels naar relaties, het klinkt logisch, het klinkt simpel, dat is het ook... Het is alleen niet makkelijk, het is ontzettend moeilijk. Het vraagt er namelijk om dat we te alle tijden zorgen dat we echt... maar dan ook echt goed in contact zijn met degene om wie het gaat. Het vraagt om gelijkwaardigheid en om wederkerigheid. En ook dat klinkt logisch en simpel. En ook daarvan denken we dat we dat vaak goed doen. En doen het ongetwijfeld ook al best vaak goed. Maar we doen het ook heel vaak nog niet goed. Het luistert namelijk super nauw. En ik zal je er één voorbeeld van geven. Onlangs sprak ik een collega... Zij is activiteitenbegeleider in een van onze huizen... en zij gaat regelmatig bakken met de mensen. En onder die mensen is een dame die haar hele leven bakkersvrouw is geweest. En mijn collega die vroeg haar iedere keer, gaat u mee bakken? En dan zei die vrouw ja. Tot op een dag mijn collega vroeg, vindt u het eigenlijk wel leuk? Wat vindt u ervan? En tot haar stomme verbazing zei die vrouw, nou meid... ik was eigenlijk blij dat ik er vanaf was. Dus mijn collega die heeft vanuit de goede bedoeling en de goede intentie gedacht... deze dame een plezier te doen door te gaan bakken. En het tegenovergestelde bleek waar... Het is zo gebeurd dat je vanuit je goede bedoeling iets verzint voor een ander, vanuit een goede intentie, wat een oplossing is voor een probleem dat niet bestaat. Ik wil er echt een lans voor breken dat wat er ook gebeurt, dat we ons ontzettend goed beseffen ten alle tijden wie we voor ons hebben, voor wie we het doen en dat we zorgen dat we zeker weten dat we dat ook goed voor ogen hebben. Ik ben Martijn Laterveer, coördinator bij LOC Waardevolle Zorg. Ik werk hier al vele jaren en al die jaren komen er in toenemende mate verhalen binnen van mensen... dat ze het gevoel hebben dat de systemen belangrijker zijn geworden dan de mensen. Vanuit LOC willen we daar heel graag verandering in aanbrengen. Dat doen we door cliëntenraden te ondersteunen. Niet omdat er een wet is, maar omdat cliëntenraden een enorme belangrijke bijdrage kunnen leveren... om echt te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben hun leven kunnen leiden op een manier die bij hen past...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 Als je zorg bent vooral als een economische schadepost gezien wordt. Dan mag iedereen meedoen. Kan iedereen iets betekenen? Kan iedereen iets toevoegen? Zelfs als die last heeft van bijvoorbeeld dementie of psychische klachten. Of hulp nodig heeft omdat het in het gezin niet goed gaat. Dat kunnen we met elkaar bereiken. Door werkelijk mensen vertrouwen te geven. Door ze te helpen om in die relatie de zorgvorm te geven. In plaats van steeds nieuwe regels te maken en steeds te zorgen dat er weer nieuwe controlemechanismen bijkomen. En dat kan ook. Daar werken we vanuit de LOC heel hard aan. Zowel met de cliëntenraden als in vernieuwingsbewegingen. En dat speelt ook in op een onderstroom in de samenleving die steeds sterker en sterker wordt. Want er zijn hier dagelijks mensen, of het nou bewoners zijn, cliënten, naasten... Medewerkers, bestuurders, maar ook beleidsmakers die aangeven... ik ben het zat op deze manier om alsmaar die regels te moeten volgen. Ik wil mijn hart weer laten spreken. Ik wil echt er voor mensen zijn. Dit eigen geluid willen wij samen met u versterken... zodat we samen een nieuwe agenda bepalen... en er daadwerkelijk oplossingen komen voor de grote vraagstukken in onze samenleving. Wat nou als we het radicaal anders doen? Doet u mee?